Ja, daar zijn ze. Uh, Dieke, ik wilde met jou even beginnen en dan komen we op onze gasten die zijn aangeschoven. Uh, Dieke, je hebt natuurlijk een jaar moeten wachten. Is die feestelijkheid daarom nu extra groot als je zo even de zaal in kijkt? Ja, zeker. Ik heb net al gezegd, ik ben gewoon helemaal blij. Ja. Gewoon door de motivatie, iedereen weer zien en ook het inhoudelijk programma. Ja. En we een jaar lang over kunnen denken, dat, uh, misschien wordt het daar nog mooier van. Ja. Ja. Het is extra feestelijk, ja, zeker. Mooi. Nou, en even misschien voor de mensen thuis en de mensen hier in de zaal. Het is denk ik goed om even iets te vertellen over de rolverdeling. Uh, ik ben denk ik een beetje het is op één, maar ik denk dat dat ook een soort mix is, een co-creatie tussen op één en de wereld draait door. Dat, uh, ja. dat ik iets meer de Matthijsrol pak en we hebben afgesproken dat jij meer de Mark-Marie-rol pakt. Uh, Met die pruik. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Goed. Dus, uh, en dan hebben we hier natuurlijk onze, onze gasten. Nou, dat mag je zelf invullen. Heb je een favoriete gasten, uh, Marcel? Favoriete, ja. favoriete gast. waarvan je zegt, nou dat past ook mooi in dat format. Uh, nou ja, misschien... Uh, nee, eigenlijk niet. Ik nee. zou het zo niet weten. Nee, uh, geen Jij bent uh, sociaal werker. Je bent een sociaal werker, niet zomaar één. Je bent sociaal werker van het jaar geworden in 2020. Klopt. Wat heb je daarvoor uh, moeten doen? Nou ja, uh, het is natuurlijk sowieso een eer dat uh, mensen aan je vragen, goh, zou je genomineerd willen worden als... Uh, Sociaal werken van een jaar en ik dacht van ja, waarom zou ik dat eigenlijk willen? Dat was het eerste wat er wel in mij opkwam. Want ja, waarom ben ik, ben ik dan de beste sociaal werker of ja. zo? Of wat, wat, wat betekent dat dan? Dus ik moest er wel even over nadenken of ik dat wel wilde. En uiteindelijk heb ik daar ja tegen gezegd. Onder andere omdat ik toch wel een aantal ambities had. En een van die ambities was toch wel verbinding wetenschap en praktijk. Ja. Want ik heb in uh, 2002 was dat een hbo opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Ja. En daar werd al uh, praktijkgestuurd onderzoek gedaan. Dat heb ik toen moeten doen. En nou, dat onderzoek, dat heette toen van kijken naar doen, was, was op zich een heel prachtig onderzoek naar de visie van de organisatie en de vertaalslag naar de praktijk. Goed, um, uh, uiteindelijk uh, heb ik dat, dat onderzoek gedaan. En daarna heb ik nooit meer iets gedaan met de kennis rondom onderzoek doen. Daar heb ik nooit meer iets mee gedaan. Iedereen, iedereen die afstudeerde toen, hef, heeft dat moeten doen. En je komt dan in de praktijk en je vergeet het gewoon. En je doet er helemaal niets meer mee. En dat heeft me altijd enorm verbaasd. Ik dacht ja. van... Wetenschap of onderzoek doen, dat kan zo goed bijdragen aan de praktijk. Ja. Nou, dat was een van de speerpunten van mijn uh, rol als social werker van het jaar. Ja. Dus uh, ik denk, ja, die, deze mogelijkheid ga ik aangrijpen om daar ook echt wat mee te doen. Mooi, dankjewel. We gaan het straks hebben over co-creatie. Als je één woord mag agenderen, wat we dan sowieso moeten laten terugkomen, welk woord zou dat dan zijn? Ja, is, dan uh, zou ik toch wel gaan voor wederkerigheid. Jij noemde het al even in jouw uh, presentatie. Ja. Maar dat is denk ik wel een hele uh, basale waarde waar je iets uh, mee kan, denk ik. Als, ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we ook naar, uh, voor de kijkers links, uh, Andrea Rozema. Jij bent verbonden aan verschillende academische werkplaatsen. Onder andere, volgens mij, de werkplaats Verslaving, ook de Technische en Sociale Innovatie en Geestdrift. Uh, ja, zijn ze alle drie even belangrijk? <laughs> Oei, ja, ze zijn allemaal drie even belangrijk. Ik denk ja. dat alle werkplaatsen even belangrijk zijn. Uh, we verschillen wel in grootte van werkplaats. Ja. Dus, uh, okay. Ja. ja, dus daar zitten we een verschil in. Jij hebt um, ook een prijs gewonnen in 2020. Vorig jaar heb je de Impact Award gewonnen, een prestigieuze ja. prijs uh, bij Tilburg University. En aan jou zou ik ook de vraag willen stellen, wat heb jij ervoor moeten doen om die prijs te winnen? Uh, ja, het was een prijs voor zowel uh, maatschappelijke als wetenschappelijke impact. Dus uh, ja, daar werd het op beoordeeld. Ja. En uh, nou, ik weet nog dat de jury het heel uitzonderlijk vond dat ik met superveel partijen had, uh, contact had onderhouden. Dat dat echt uh, heel bijzonder was, uh, ook gedurende. Hè, want je bent ook bezig met je afmaken van je proefschrift. Maar dat, dat uh, ook die contacten ja. en al dat netwerk uh, wat ik eigenlijk had opgebouwd, uh, alle partijen die in Nederland bezig waren met het rookvrij schoolterreinen, dat vonden ze wel heel uitzonderlijk. Uh. Ja. Ja. Kun je twee voorbeelden noemen van partijen die jij dan misschien niet had hoeven benaderen, maar die jij wel betrokken hebt? Uh, nou, ik vond het, vond het heel belangrijk om tijdens mijn uh, proefschrift uh, met alle partijen die in Nederland bezig waren met het uh, rookvrij schoolterrein om daar contact mee te onderhouden. Dus dat waren lobbyisten, dus uh, mensen die uh, het op politiek op de agenda wouden zetten. Uh, dat zijn ook uh, uh, de beleidsmakers zelf. Uh, dat waren de GGD'en die uh, de scholen zelf vaak bezoeken om te informeren. Uh, het is ook Trimmels Instituut die uh, verantwoordelijk was voor de implementatie op landelijk niveau. En ook de uh, scholen zelf, de vertegenwoordigers van de scholen, de onderwijsraden bijvoorbeeld. Dus, ja, eigenlijk gewoon alle partijen. Ik uh, denk dat alle partijen er gewoon toedoen En ik zou eigenlijk niet twee partijen willen uitkiezen, omdat nee. ik ben heel erg van mening dat het uh, uitmaakt uh, dat je met alle partijen om tafel gaat. En dat alle expertise belangrijk is om mee te nemen. En ook aan alle partijen kennis te geven en, ja. en kennis over te dragen of uit te wisselen. ja, nou, Ik zou nog wel willen weten, is een, een proefschrift dan ook een vorm van co creatie of gaat dat te ver? Uh, nou, in zekere zin wel, want we, hebben, we werken bij Transo werken we eigenlijk al voorafgaand aan het schrijven van een subsidievoorstel, werken we al samen. Dus, dus we doen het ook echt samen met alle partijen. Uh, dus, en dat gaat eigenlijk gewoon, het hele project gaat dat gewoon door. Dus okay. in zekere zin wel. Ja. Okay, dankjewel. Ook voor jou even de vraag, welk woord moet zeker terugkomen als we co-creatie gaan uh, bespreken nu? Uh, co-creatie, ja, samenwerken. Samenwerken. Mag ik ook even tussendoor? Jazeker, ja. ja, ja dat <laughs> is, <dat> is, <laughs> jij, jij vertelt dat jij met al die partijen contact hebt. Ja. Hebben ze nou ook contact onderling? Uh, nou, we hadden soms ook wel bijeenkomsten waarin sommige partijen dan samenkwamen. Dus uh, het was ook best wel vaak dat ik met een beleidsmaker bijvoorbeeld bij de onderwijsraden kwam. Dus dan uh, werden ze op de hoogte gesteld van de laatste wetenschappelijke inzichten. En uh, de beleidsmaker vertelde dan van de laatste ontwikkelingen op beleidsniveau. En dan was je eigenlijk ook direct weer geïnformeerd van elkaar. Dus uh... zij was ook wel een soort makelaar, om ze bij te elkaar... Nou ja, misschien wel, zo zou je dat kunnen ja. noemen. Ja, zo zag ik dat, of dat had ik toen niet door, maar zo zou je dat nu inderdaad wel kunnen definiëren. Ja. ja. Herken je dat als uh, sociaal werker, dat je ook een soort, nou ja, voor makelaar bent? Absoluut. Ja? Natuurlijk in je rol als sociaal werker ja. uh, ben je voortdurend bezig verbindingen te leggen. Ja. Uh, uh, zeker als het gaat om complexe problematiek. Vaak spelen er dan meerdere problemen, heb je dus ook met meerdere professionals te maken. Dus dan is dat verbinden denk ik heel essentieel. Ja. ja. Je hebt daar zelfs een uh, podcast over gemaakt, heb ik uh, begrepen. Ik heb niet helemaal van begin tot eind geluisterd, maar het gaat over de kunst van het verbinden. Mm -hmm. En uh, je hebt vier gasten gesproken, geloof ik. Klopt. Zou je voor de mensen hier een, een korte executive summary kunnen geven van wat is nou de les uh, die je daaruit haalt, uit die gesprekken? Ja, de, de rode draad is denk ik toch wel um, het, het, het koppelen. Dus uh, wat je vaak ziet is ontkoppeling, wetenschap, praktijk of ontkoppeling... Uh, bestuur uh, uh, professionals of ontkoppeling professional cliënt. En als ik terugkijk, dan zie ik als een soort rode draad van... wil je, wil je dat die samenwerking echt goed verloopt, ja. dan moet die koppeling goed zijn. En daarin heb, heb je allebei ook iets te doen. Dat, is, dat moet van twee kanten komen. En um, een van de dingen um, die mij daarin heel erg bijvoorbeeld opvalt, is ook het taalgebruik. Als onderzoeker zijn we best wel gewend om, om een bepaalde taal te gebruiken. Laatst een mooi voorbeeld... Um, had ik een gesprek met echt een praktijkman, een doorgewinterde collega. En die, die zei van goh, je wil een uh, onderzoek gaan doen? Ik zei ja, een promotieonderzoek bij uh, de buurtteams in Amsterdam. Ik zeg, uh, hij zegt wat ga je dan doen en uh, wat, wat heb je tot nu toe gedaan? Ik zei nou, ik ben begonnen met een Scobin Review. Ik zeg nu ga ik een Realist <lacht> Evaluation doen. dan Kwalitatieve studies afnemen en daarna wil ik een participatieve evaluatie onderzoeken. Ik had een bijzonder goede klik met deze man, maar er gebeurde toch iets in het verhaal. Daarna niet meer. Ja, ja, hij zei toch wel tegen mij van Marcel, ik vond je een hele aardige jongen, maar je bent behoorlijk besmet met die taal die ze daar spreken op de universiteit. Ja. Ja. En toen dacht ik van ja, oké, okay, dit is dus iets om echt goed rekening mee te houden. Um, uh, natuurlijk hebben we onze eigen taal en die mogen we ook blijven voeren. Maar uh, in het contact met, uh, met partijen, professionals, maar ook managers die toch vaak heel praktijkgericht zijn, die willen gewoon snelle antwoorden, dat gaat... Hè, dat, ja, dan moeten we ons wel kunnen voegen. Ja. En, en dat is denk ik uh, de essentie. Op, op eigenlijk alle niveaus. Dus op het, op het microniveau als het gaat om professional versus uh, uh, cliënt. Op, op uh, mesoniveau als het gaat om samenwerkingspartners. Op macroniveau als het gaat om uh, bestuur. Uh, op alle lagen zit dat eigenlijk. Ja. Ja. Maar het is inderdaad ook... Mag je wat schrijven? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Gaat het uh, niet alleen over... het wetenschappelijk jargon wat je soms gebruikt, maar als wetenschapper ben je soms, soms ook super langdradig en wil je altijd blijven nuanceren. En vaak is het veel beter, uh, dat ze inderdaad die verschillende talen die je spreekt, en dat je elkaar wel moet zien te vinden. Dat je ook als wetenschapper moet proberen van, ik ga het beknopt proberen terug te geven. Ik ga het samenvatten en ook, uh, nou ja, soms wordt ook gezegd, ja, ik stuur je maar artikel wel, maar dan ja, schrik, ja dat is zo'n wetenschappelijk artikel, uh, ja... Dus gebruik ook de Nederlandse taal. Um, precies, en dat dat ook precies. wel heel belangrijk is, hè? dat je elkaar gaat vinden. Ja. En, uh, Wees ja. zichtbaar en, en uh, spreek de taal, maar ook in je publicaties. Ja. publiceer, Laat zien wat je, wat je, wat je, opge, wat je ja. onderzoek heeft opgeleverd, op een manier die voor iedereen te begrijpen, begrijpen is. is. Ja, ja. ja. ja dat is echt wel, kun, uh, Kunnen wij als, als wetenschapper, heb je ook die kennis en die vaardigheden om het anders te brengen? Want ja, wij kunnen heel goed schrijven. Hè? Dus, ja. maar, uh, filmpjes maken hè, en uh, apps maken, dat is nou niet wat wij goed kunnen. Moeten wij dat anders leren? Moeten wij dat ook leren? Nou ja, inderdaad, het is wel, uh, er wordt best wel veel van je gevraagd, hè, want je moet echt goed wetenschappelijk uh, publiceren. En dat is ook een beetje... Je wordt ook wel uiteindelijk afgerekend als wetenschapper ja. op je publicaties. Uh, en dat is bij Trans absoluut niet het geval. En is maatschappelijke output net zo belangrijk? Maar ben je daar dan ook goed in? Ja... Maar nou ja, gelukkig helpen we elkaar wel heel erg dat we heel erg door elkaar geïnspireerd raken. Van, oh, hé, hey, jij hebt een sheet of hey, je hebt een podcast. Of, hey. Dus dat je wel zodoende meer van elkaar leert. Maar het is soms best wel uh, ingewikkeld inderdaad. Ja. Dus je op veel fronten, uh, uh, ja, dat je op veel fronten goed moet zijn. Ja. Jouw woord wat je net noemde was samenwerking. Ik wil het dan nu toch even ook uh, specifieker maken. Want uh, verschillende perspectieven, verschillende talen, maar ook verschillende doelen soms. Uh, hoe verenig je dat? Want voor samenwerking heb ik altijd geleerd, als je dat echt wil laten slagen, heb je een gezamenlijk doel nodig. Dus wat hebben die wetenschappers en uh, de mensen in, uit het sociaal domein, wat hebben die als gezamenlijk doel? En, en hoe ga je daar dan mee om? Ik stel hem eerst aan jou en dan kan Marcel ja, ook ja. op reageren. Nou ja, in mijn geval uh, gaat het over roken. Wij willen ja. niet meer dat kinderen beginnen met roken. Ja. Dat is heel, heel, en dat willen eigenlijk alle partijen. Dat wil een wetenschapper, dat wil uh, de gezondheidsfondsen, dat willen uiteindelijk beleidsmakers, de GGD'en. Maar je hebt ook lobbyisten gesproken en die denken er anders over, toch? Ja, die, nou, die, zijn, die hebben een andere taak, ja. maar wel hetzelfde doel. Okay. He, zij hebben als taak van, om het uh, politiek op de agenda te krijgen, hè? Maar ja. daarvoor hebben zij kennis nodig. Dus en ik voorzag haar van kennis. En dan konden zij weer naar de Tweede Kamer van, hé, hey, we weten nu dat er heel veel draagvlak is voor rookvrij schoolterreinen. Dus het is nu misschien het moment om het in te voeren. Ja. En, en zo heeft, hebben dus alle partijen inderdaad verschillende taken, maar je hebt wel uiteindelijk hetzelfde doel. Oké, okay. ja, goed. Ja. Is, dat, is dat ook bij jou? Herken je dat? Ja, absoluut. Ja, ja. ja ik denk dat het doel moet, moet, moet helder zijn. Het gaat om patiënten, in mijn geval uh, cliënten, gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Daar richt ik mij in mijn onderzoek op en dat, dat, dat moet primair voorop staan. Dat is het doel waarom je dat onderzoek doet. En dat moet je ook uitstralen, ook in de communicatie met, met, uh, met, je, met je samenwerkingspartners. Um, ja, dat staat centraal. Ja. Ja. ja, we hebben net al even gehad over podcasts en over filmpjes. We hebben ook een filmpje klaarstaan uh, van jou, uh, waar we even naar kunnen kijken. En we kunnen kijken hoe goed dat eigenlijk als wetenschapper te doen is om in een kort filmpje iets te delen. Beknapte <laughs> ja, de boodschap. Ja, Vind je het goed als we daar ja, even naar gaan ja, ja, ja. kijken? Ja? ja, dan starten we hem nu in.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 De wetenschappelijke impact is dat ik gebruik heb gemaakt van een innovatief mixed method design. Uh, waarbij ik een grootschalige quasi-expertele studie heb gedaan uh, onder ongeveer 8000 leerlingen met drie tijdsmetingen. En daarnaast heb ik ook uh, drie grote kwalitatieve studies gedaan, waaronder het relevante stakeholders. We hebben bijvoorbeeld schooldirecties uh, geïnterviewd, uh, conciërges, maar ook bijvoorbeeld de docenten en de ouders en de leerlingen zelf.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 Volgens mij kunnen wetenschappers prima filmpjes. Uh... Drie minuten. Ja, ja, precies. En ik hoorde ook een sheet, veel media aandacht. Dus je hebt er heel veel uh, dingen bij gedaan. Was dat makkelijk te combineren met jouw primaire taak als wetenschapper? Uh, ja, je moet altijd wel schipperen natuurlijk. Want uh, ja, je komt eigenlijk altijd wat tijd tekort. Maar goed, uh, het punt is wel dat, dat ik persoonlijk van samenwerken gewoon heel veel energie krijg. Dus, ja. Uh, ja, dus ook, ook dat het heel veel oplevert. Dus dat is ook weer die win-win-situatie. Dus, uh... Ja. Ja. Oké, okay, en die rookvrije campus in Tilburg, die is in ieder geval, die zijn er nu ook uh, door heel Nederland. Waar richt je dan nu je pijlen op en kun je dan die technieken en de, de methode die je hebt gebruikt, kun je die zo copy-pasten naar een nieuwe context? Nou ja, um, ik, ik, ja ik hoop wel... Uh, kijk, Transo die werkt gewoon op een bepaalde manier. Um, en uh, ik heb zelf ook een werkwijze en die probeer ik inderdaad wel met projecten waar ik mee bezig ben ook zo... Um, uh, ...te gebruiken. Ik ben nu bezig met alcohol uh, in de land en ja, probeer ik eigenlijk ook wel hetzelfde daar weer te doen. Uh, dus ja, we zullen zien. Ja, uh, ja. mooi. We houden het uh, in de gaten. Ja. Uh, Marcel, ik wil even aan jou nog, uh, nog vragen. Als je vanuit uh, dat sociaal domein naar de wetenschap kijkt, dan kun je natuurlijk zeggen... ...sociaal domein kan heel veel met wetenschappelijke kennis. Maar er zitten ook hier wetenschappers in de zaal die misschien iets vanuit de praktijk uh, over het hoofd zien of daarvan kunnen leren. Heb je daar ook een voorbeeld van waar je zegt, daar hebben we bijvoorbeeld een project mee gedaan of hebben we mee gewerkt? Um, nou, zo concreet een project. Uh, ja, dan denk ik aan mijn eigen onderzoek uh, in feite. Hè, van, uh, um, ja, ik denk dat, dat, we, uh, dat wetenschappers er steeds meer naartoe moeten van dat je ook echt impact hebt in de praktijk aan het helpen ontwikkelen van praktijken. Aan het opbouwen van verbeterde praktijken. Dus, dus toch meer actieachtig onderzoek, participatief onderzoek, waarbij je gewoon helpt bouwen. Ik zie nu... Heel vaak uh, uh, uh, in, in verschillende plekken in het land dat er onderzoek gedaan wordt over de praktijk, dat er data wordt opgehaald in die praktijk en vervolgens uh, ja, geef je als professional een interview en je hoort nooit meer wat terug en ja. Ja, dan heb je ook echt het idee van ja, wat, wat, wat levert dat eigenlijk op? Wat is die wetenschap nou? Wat, wat heb ik eraan? Dus ik denk uh, zichtbaarheid, maar ook echt concreet bijdragen aan het uh, opbouwen van praktijksituaties. Praktijk en is dat ook wat je bedoelde met wederkerigheid, wat je noemde? Ja. Of is dat een andere interpretatie? Nee, dat ervan? is eigenlijk precies wat ik bedoel. Van het gaat om geven en nemen. Je haalt iets, uh, maar je brengt ook iets. En dat moet in een soort evenwicht met elkaar zijn. Dan ben je volgens mij goed aan het samenwerken. En het, het is te vaak uh, geweest in het verleden ook, en gelukkig is dat nu aan het veranderen, uh, dat er wel gehaald werd, maar niet uh, gebracht. En dat is gewoon... Ja. Ja, denk ik heel zonde. Volgens mij is het aan het veranderen, maar kan het nog heel veel beter op ja. dat punt. Ja. En, en, en daar, de vervolgvraag: um, hoe kunnen we nou bevorderen dat ook die vragen uit het sociale domein uh, naar die wetenschap toekomen? Precies. Ja. Wat, ja. wat moeten we eraan doen dat daar ook een bewustzijn is van: hé, hey, maar dat is een vraag, daar ja. kunnen we die wetenschappers ja. bij gebruiken? Ja. Nou, ik denk inderdaad toch vooral zichtbaarheid van de fantastische onderzoeken die er zijn, uh, ook uh, bijvoorbeeld in ons academisch werk, plaats social werk. Er zijn een aantal actieonderzoeken waarvan ik denk dat zijn echt wel voorbeelden van uh, hoe, je, hoe je kan bijdragen. En ik denk als, als mensen dat zien, ik bedoel mijn eigen, de organisatie waar ik nu aan onderzoek ga doen, dat, daar zit een bestuurder en die heeft dus een onderzoek gezien van een van onze uh, mensen die gepromoveerd is, uh, en die zijn van dat vond ik zo'n fantastisch onderzoek, want ook de gebruikers van onze diensten, die participeren in dat onderzoek. We hebben echt met, met z'n allen gebouwd aan een verbetering van de praktijk. En ik denk, ja, als, als mensen dat zien, andere besturen zien dat ook van elkaar, of mannetjes zien dat van elkaar, dan komt op een gegeven moment wel makkelijker die vraag ook, denk ik. ja. ja. Andrea, nog iets toe te voegen op deze vraag? Dan uh, gaan we richting de slotvraag van dit blok alweer. Al hadden we natuurlijk nog veel langer kunnen praten. Er zit hier een zaal met, uh, nou ja, we hebben net gezien, er zitten mensen uit verschillende domeinen, onder andere onderwijs, cultuur, wetenschap, maar ook dus inderdaad zorg en welzijn, uh, ook overig. Wat zou je deze, uh, deze mensen hier bij elkaar willen meegeven als het gaat om co-creatie, gebaseerd op je eigen ervaringen? Ik begin bij jou, Andrea. Ja, nou, uh, dat je co creatie echt samen moet doen en dat impact... Bereik je niet alleen, nooit alleen. Impact bereik je echt samen. Dus dat is echt mijn boodschap die ik wil meegeven. Marcia? Um, ja, nou ja, de, dat je elkaar dus echt nodig hebt. En dat je, dat je elkaar enorm kan verstevigen. En um, ja, wat ik daarin vooral uh, zou willen meegeven. is ja, zorgen dat, ja, dat je goed aansluit op die praktijk. Dat je dus ook in het persoonlijk contact echt contact maakt. en echt die verbinding probeert te maken. Ik denk, ja, dat is toch. Het belangrijkste wat ik mee kan geven. En kan dat offline beter dan online, uh, wat jou betreft? Nee, ik, denk, ja, ik denk dat het uh, offline toch uiteindelijk wel beter gaat, ik ik zeggen. Nog steeds. Ja. Ja. Je moest er even over nadenken, maar... Uh, ja, dus, ja, ja. ja. Dieke, heb je hier nog iets aan toe te voegen als het gaat om co-creatie? Het kwam al in jouw presentatie even voorbij. Mm, ik denk dat die... Nou ja, het is al genoemd, die wederkerigheid en die, die gelijkwaardigheid, dat dat echt de sleutel is om, uh, om respect te hebben voor elkaar... ...verschillende uh, perspectieven. En ja, was dit Lustrum Symposium eigenlijk ook een vorm van co-creatie... ...of uh, is dat een heel andere tak van sport? <laughs> nee hoor, dat is ook een vorm van co-creatie. Ja. Maar we uh, hebben ja. natuurlijk ook iedereen bijgehaald wat, ja. uh, wat we hierin wilden hebben. Ja. Mooi. Nou, dank ook dat uh, jullie daaraan wilden bijdragen. Dankjewel, Andrea Roosma en Marcel van Eck.